Hoi, en leuk dat je kijkt. Het kan je niet ontgaan zijn, het waarde gisteren behoorlijk hard. De eerste westerstorm van 2018 waaide over ons land. en Vooral de kustprovincies en dus ook Schiphol hadden hier behoorlijk last van. Veel vluchten werden geannuleerd of hadden een lange vertraging. Het is vandaag donderdag 4 januari. Ik ben Jasmijn en dit is het EU-Claimnieuws. Dit is hoe het er gisteren uitzag op Schiphol. De wind maakte het extra lastig om te landen en op te stijgen. Er konden slechts twee banen gebruikt worden voor vertrekkend en landend vliegverkeer. KLM annuleerde gisteren 192 vluchten van naar Amsterdam. EasyJet 28 vluchten en Air France 12 vluchten. In totaal werden 262 vluchten van naar Schiphol geannuleerd. Rotterdam en Eindhoven hadden veel minder last van de storm. Rotterdam Airport heeft de baan op het westen liggen en heeft dus geen last van zijwind. Eindhoven had met veel minder zware windstoten te maken. Het extreme weer speelt in meer landen een rol de afgelopen dagen. Storm Eleanor hield al flink huis in het Verenigd Koninkrijk en langs de kust van Noord-Frankrijk. Vooral Norm Normandië had hier last van. In het oosten van Canada en de Verenigde Staten worden extreem koude temperaturen gemeten tot min 32 graden. De beroemde Niagara Falls waren zelfs deels bevroren en dat zag er behoorlijk spectaculair uit. Wanneer je vlucht vertraagd of geannuleerd is vanwege het weer, heb je helaas geen recht op een vergoeding. Slechte weersomstandigheden vallen onder buitengewone omstandigheden waar de vliegtuigmaatschappij geen invloed op heeft. Twijfel je of je recht hebt op een vergoeding? Check dan eenvoudig en snel je rechten op onze website, euclaim.nl. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.